Wist jij dat spel een van de meest leuke en effectieve manieren is om te leren? Tijdens mijn workshop Game Based Learning op het Nationaal Onderwijscongres neem ik je mee in de wereld van spel. Ik vertel je hoe je spel kunt inzetten in jouw onderwijsaanbod en ik laat je verschillende vormen van spel ervaren, zodat je daar gelijk de volgende dag mee aan de slag kunt gaan. Drijf je in voor het Nationaal Onderwijscongres en neem mijn workshop mee in jouw programma.